De Teams-app downloaden. Je bent in Teams. Linksonder klik je op deze knop: Bureaublad-app downloaden. De app wordt gedownload. Wacht tot dat klaar is. Nu is het klaar. Klik op teamswindows.exe. De app is nu geïnstalleerd. Je bent weer in Teams in de app.